Zo maak jij een catchy LinkedIn-profielvideo. Nou, eerst wat technische tips. Je video mag 3 tot 30 seconden duren, dus ja, dat is kort. Film niet liggend, maar staat. Zorg natuurlijk voor goed licht, goede audio en kijk ook in de cameralens om echt een connectie te maken. Nou, de snelste en makkelijkste manier is je video opnemen in de LinkedIn-mobiele app zelf. Maar als je wilt knippen in je video, dan kun je een app als InShot gebruiken. Ook voor ondertiteling kun je een app gebruiken als bijvoorbeeld Mix Captions. Die ondertitelt je video automatisch voor je. En omdat je maar 30 seconden hebt, maak een plan met focus. En wees je vooral bewust dat mensen op je profiel wel kunnen lezen over je kwalificaties en alles wat je doet. In je video gaat het juist om een kennismaking met jou als persoon. Dus het draait meer om hoe je het vertelt en minder om de precieze woorden die je gebruikt. Mijn advies is dus vertel. Lees geen script, zie deze video meer als een kennismaking. Je kunt bijvoorbeeld een collega wat vragen laten stellen... en dat jij deze antwoordt, zodat het iets natuurlijker overkomt. En mijn laatste tip, als je je video terugkijkt en het liefst meteen wilt deleten... beoordeel niet alleen zelf je eigen video. Deel je video met een collega of een vriend. Nou, wat zijn nou jouw tips voor jouw LinkedIn profiel? Ik hoor het graag deels in de reacties.